Ik kom wel eens in aanraking met mensen die het lastig vinden om aangeraakt te worden. En dat wil niet zeggen dat ze helemaal niet, nooit aangeraakt willen worden. Want heel vaak is er wel een verlangen om aangeraakt of gemasseerd te worden. Alleen is er een, een, een spanningsveld ontstaan door ja, welk verleden dan ook of welk verhaal erachter ook. Dat heeft gemaakt dat mensen een soort ja, defensieve reactie een soort weerstand hebben opgebouwd op aanraking en uh, bij mij zijn ze aan het goede adres om zich wel te laten aanraken en dat hoeft niet per se op de, op de blote huid zonder kleding maar dat kan ook over de kleding heen als dat een veiliger gevoel geeft want in mijn praktijk is boven alles boven welke methode of techniek ook is het allerbelangrijkste dat mensen zich veilig voelen en als mensen zich veiliger voelen als we hun kleding aanhouden, dan doe ik het uiteraard zonder olie over de kleding heen. En dan werkt het ook en heeft het ook zijn effect. Aanraking is een eerste levensbehoefte en respectvolle aanraking is wat ik bied in mijn praktijk.